Ik ben Merel Smedes, eigenaar van Communicatievogel en vandaag wil ik het met je hebben over LinkedIn zakelijk gebruiken. LinkedIn is een geweldig sociaal medium om voor je bedrijf in te zetten. Het is natuurlijk ook het zakelijke sociale medium. Dus waarom ook niet? Uh, het is niet alleen handig als je een baan wilt vinden, ook als je ondernemer bent en gewoon je producten aan de man wil hebben helpt het heel goed met name in de business to business markt maar het zal je verbazen hoeveel je nog wel voor elkaar kunt krijgen ook op de particuliere markt als je er maar een zakelijk tintje aan kunt geven je kunt een zakelijke pagina hebben en je hebt een privé profiel nou eerst over het privéprofiel. Ja, dat is gewoon je mooie cv om het zo maar te zeggen je hebt een profielfoto een beschrijving van wat je doet als ondernemer. Misschien ook, is het ook handig om te zeggen waarom je het doet om een beetje je passie te laten zien en je kunt ook af en toe een persoonlijk dingetje delen op je profiel zodat mensen weten met wie ze zaken doen en het kan ook helpen om je likability te vergroten van hé hey, hij heeft dezelfde muziek smaak als ik, wat cool! Dus dat is een hele handige. Als je je persoonlijk profiel gebruikt is het handig om regelmatig berichten te plaatsen en om natuurlijk connecties te hebben. Heb je nog niet zoveel connecties, Dan kun je gebruik maken van de LinkedIn groepen. Daar kun je ook berichten op delen en zo bereid je toch weer mensen waar je geen connectie mee hebt. En daarnaast heb je ook nog dat je artikelen kunt schrijven. Dus stel je vindt blog leuk, je wil je kennis graag delen, dan kun je artikelen schrijven en daarmee jouw kennis zeg maar, aan de wereld brengen. Het leuke is dat aan de functie artikelen schrijven is dat mensen soms ook een melding krijgen dat je wat hebt geschreven en mensen kunnen ook jouw artikelen gaan volgen. Dus die is heel erg handig om te gebruiken, zakelijk, met je privéprofiel. Je hebt dan ook nog een zakelijke pagina mogelijk op LinkedIn. Daarmee kun je ook adverteren, heel erg handig. En ook bij je zakelijke pagina is het handig als je bijvoorbeeld een profielfoto-achtig iets hebt. Ben je een zelfstandige, kun je gewoon je eigen profielfoto weer gebruiken maar je kunt ook zeggen nee hier plaats ik juist het logo van mijn bedrijf in en ook bij die omschrijving is het belangrijk om de waarom doe je wat je doet waarom bestaat je bedrijf zeg maar te vermelden en dan heb je weer dat je gewoon regelmatig berichten plaatst voordeel van een zakelijk profiel is dat je dus kunt adverteren en daarmee heel gericht naar mensen jouw boodschappen kunt toezenden en ik moet zeggen ik was eerder niet zo fan van adverteren op linkedin maar het is steeds beter en ook hun targeting, hoe je doelgroep aangeeft, wordt ook steeds beter. Dus het begint een competitie te worden met Facebook wat dat betreft. Dus ik zou zeggen heel veel succes met het gebruik van LinkedIn op de zakelijke manier. Heb je toch nog wat hulp nodig? Dan geef ik ook workshops. Check mijn website, check het blog waar ik dit bij zet en heel veel succes.